Welkom, luisteraars van Zij, bij deze bijzondere aflevering over hormonen. Mijn naam is Jolanda Goijker en ik had een heel leuk gesprek met Rieneke Dijkinga... die het hele land doorreist voor trainingen aan artsen en therapeuten. En als je denkt, nou, wat moet ik nou met hormonen? Die heb je toch gewoon? Nee, daar zit veel meer aan vast. Ik ontdekte een heleboel in dit gesprek. Laten we gauw gaan luisteren. Beste Rieneke, welkom. Fijn dat je mee wilt doen... En ik kan jouw levensverhaal niet echt recht doen in een korte introductie, dus ik ga er één ding uitlichten. Ik zag een filmpje op je site, heel mooi filmpje, kan ik iedereen aanraden. Ik zag dat je na een ernstige lichamelijke klacht, je kon niet meer lopen en niet meer zitten, uiteindelijk bent geholpen doordat je probeerde om je levensstijl en je voeding aan te passen. Uh, toen ben je natuurgeneeskunde gaan studeren en nu geef je al jarenlang trainingen, lezingen, door heel Nederland. En dat gaat over de innige connectie tussen de gezondheid, voeding en ook de gezondheid van de aarde. En je schreef wel zes boeken. Over een van die boeken zou ik het heel graag met je willen hebben. En dat, uh, de titel van het boek is Alles draait om je hormonen. En ja, Wat ik merk is dat de meeste mensen kennen maar een paar hormonen kennen. Testosteron en soms oestrogeen en misschien nog één. Maar we weten eigenlijk amper hoe dat werkt. En dan is er ook nog een verschil tussen de hormonen van mannen en vrouwen. Dus ja, ik denk zelf dat het heel veel uitmaakt als je iets weet over je hormonen. En dat al die mythes maar eens de deur uit moeten. <laughs> Anders halen vrouwen de achterstand nog lastiger in. Um, dus aan jou wil ik de vraag stellen, wat moet iedereen nou beslist weten over de werking van zijn of haar hormonen? Nou, in ieder geval dank voor de uitnodiging en mag ik nog heel even terug naar jou, uh, op jouw verhaal inhaken, want ik heb namelijk helemaal geen ernstige ziekte of zoiets gehad. Ik had simpelweg een hernia, er was helemaal niks ernstigs aan, maar van die hernia ben ik jaren uh, ja, eigenlijk uit... uit, de, uit ja, uit de werksituatie ook geweest en op basis daarvan dacht ik van ja, weet je, ik heb alle, zoals ze dat zo mooi zeggen, Sint Jans kruiden gebruikt. Ja. <laughs> ik heb alle therapieën gedaan die er waren en ik liep nog steeds met mijn neus over de grond. En nou ja, toen kwam ik via via dat iemand zei, joh, maar kan het ook zijn dat dit gewoon niet echt jouw pad is. En nou, dus het was geen ernstige ziekte. En uh, voor de rest ben ik het helemaal met jou eens dat wij gewoon, eigenlijk veel meer zouden moeten weten over uh, hormonen en dat alles om je hormonen draait. Dus ik heb er niet alleen een boek over geschreven, ik heb vorig jaar ook nog weer een magazine over geschreven om maar aan mensen te vertellen van joh, er is eigenlijk helemaal niks in jouw lijf wat niet met hormonen te maken heeft. En wij denken dan bij hormonen natuurlijk altijd aan, aan overgangsklachten, aan PMS, over, nou ja, weet je... Het gaat bijna altijd over geslachtshormonen, ja. maar ook wat er in jouw brein uh, plaatsvindt, hoe jij in je vel zit, hoe jij uh, slaapt, hoe jij uh, naar het leven kijkt, of je, of je de, de situaties bekijkt van is het glas half vol of half leeg, uh, hoe jij met stress om kunt gaan. Uh, weet je, dat heeft ook allemaal te maken met hormonen. Hoe ontstekingsgevoelig jij bent, hoe uh, goed jij op gewicht kunt blijven met een normaal voedingspatroon. jouw bloeddruk is. Dus, dat is echt ja, een, ja, een hele lijst. Ja, maar er is, is niets in jouw lijf wat niks met hormonen te maken heeft. En uh, wij komen meestal niet verder dan die paar geslachtshormonen. Ja. Ja. <laughs> nou, stresshormonen, dat weten heel veel mensen ook nog wel. Ja. Ja, en stresshormonen, als er iets is wat jou geslachtshormonen uit balans kan, kan halen, ja, dan zijn dat echt wel stresshormonen. Dus dat weten de meeste mensen ook nog wel. Maar wat heel veel mensen denk ik niet weten, is ook dat mannen en vrouwen eigenlijk dezelfde geslachtshormonen hebben. oestrogeen, oh. progesteron, testosteron, eh, noem maar op. Alleen bij vrouwen zijn ze veel meer onderhevig aan schommelingen. Ja. Uh, en mannen hebben ze in een hele andere uh, verhouding en, oh. en hoogte dan uh, vrouwen. Maar mannen en vrouwen hebben in principe gewoon precies dezelfde hormonen. En zijn dat en drie dat... hoofdhormonen? oestrogeen, progesteron en testosteron? Ja dat, zijn, ja, dat zou je wat mij betreft wel als drie ho hoofdhormonen mogen zien. Alleen wat wij dan... Ja, dat zou ik zo fijn vinden uh, om dat veel meer mensen dat weten. Dat hoor ik nog, nog heel vaak, dat mensen zeggen ja, ik ga mijn leefstil aanpassen voor de overgang of ik heb mannen die zeggen ik heb prostaatklachten of uh, mannen die zeggen joh, ik krijg een beetje borstvorming of een buikje en dan of schildklierproblemen. Kijk maar eens naar schildklierproblemen. Dat vrouwen zeggen: nou ik ga eten voor mijn schildklier. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste om te weten, hormonen die werken samen tegelijkertijd het maar met een heel mooi orkest en dat orkest dat kan een cacophonie produceren maar ook een hele mooie symfonie. En het wordt alleen een symfonie als al die orkestleden, CQ, hormoonsystemen, met elkaar samenwerken en luisteren naar de dirigent. En als ze gewoon denken van, nou die dirigent kan er wel mooi staan, maar ik ga toch uh, iets anders doen. Nou ja, dan wordt het dus een kakafonie. En dat vind ik altijd ook heel spijtig om te horen. Dat mensen zeggen, nou ik ga voor mijn hormonen eten. En ik heb gehoord, ik moet geen suikers meer eten. Of ik, weet je, ik moet koolhydraatarm of wat dan ook. Het punt is alleen, je moet eigenlijk eten voor dat hele orkest omdat dat hele orkest bepaalt hoe mooi jouw hormonen al dan niet in balans zijn. Dat, dat klinkt altijd heel raar en mensen zeggen ook oh altijd, ja, je bent gewoon echt niet wijs. Maar ik denk dat er niets mooiers is dan hormonen die in balans zijn. Dat, dat eigenlijk je allerbeste vrienden zijn en als je die vrienden gewoon, net als bij, als je met echte vrienden zou doen of bijvoorbeeld komen eten, ja. Als je die vrienden echt gewoon een beetje koestert, ja, dan kan jouw hele hormoonbalans zo prachtig en geniaal werken. En, nou ja, ik word er ook altijd nog een beetje stil van, ook zit ik 20 jaar in dit vak. Dat Ik denk van het is toch geniaal hoe jouw hoe jou hormoonsysteem werkt en als die dit doet, dat die dat gaat doen. En, want jij hebt ook mensen begeleid, of misschien doe je dat nog steeds met chronische aandoeningen? Ja, ik heb en dan... 17 jaar een hele drukke praktijk gehad. Ja. Dat, dat is ook eigenlijk de reden waarom ik boeken ben gaan schrijven. Omdat ik dan aan tafel zat met mensen met allerlei chronische klachten en, en symptomen. En die eigenlijk al jaren aan het modderen waren. En, en die via voeding en leefstijl dan een oplossing uh, wilden zoeken. Nou ja, en. Het bleef mij gewoon maar verbazen in die 17 jaar hoe wij onbewust en ongewild en totaal ook ja, onbedoeld heel vaak dingen eten die gewoon eigenlijk olie op het vuur gooien. En als je dan tegen mensen zei: joh, maar ga dan eens in plaats van spaghetti-saus uit een zakje, ja, ga hem dan ja. zelf maken. Want, nou, ja. dit en dit zijn de voordelen als je zelf maakt. Nou ja, en 9 ja. op de 10 mensen. Die mailde mij dan na een week. Eindelijk, ik wil alles wat doen voor mijn homoambalans. Maar hoe maak je dan spaghetti saus zonder zakje? <laughs> maar, en toen ben ik eigenlijk ja, ja. boeken gaan schrijven. Weet je, daar ben ik ook heilig van overtuigd. Dat mensen wel willen, maar soms zullen de boom het bos niet meer zien van alle adviezen. En dat ze ook denken van ja, maar, maar hoe, hoe dan? En hoe pas ik dat simpel in? In mijn veel te drukke leven, want nou ja, laten we wel lezen, het schors van de mensen schiet nog meer in de stress als die hoort: van joh, jouw hormonen die zijn gebaat bij onbewerkt, eigengemaakt voedsel. Zonder pakjes en zakjes, zonder industriële vetten, zonder suiker, zonder additieven. Niks op ah, ik... te nemen <laughs> in de ja. supermarkt. Ja. Ik, ik snap dat ook wel dat heel veel mensen denken: van joh, maar weet je. Ik heb nu al heel veel stress en een chronisch tijdgebrek. En dan moet ik ook nog zelf eten gaan maken. Nou ja, en wat ik met, met die zes boeken. En de, dus dan, nou ja, volgens mij heb ik inmiddels duizend uh, recepten in, in mijn boeken en, en op mijn website staan. Is eigenlijk aan mensen laten zien. Van joh, eten moet je toch? Ja. Je moet toch een pannetje op het vuur zitten? En doe daar dan nou even ingrediënten in. Waar jouw hele hormoonsysteem blij van wordt. Word nou gewoon baas in je eigen pan en baas in je eigen buik. En tuurlijk moet je dan in het begin even afwennen van suikers. En de smaak van smaakversterkers die overal zit. Ja. Maar weet je, nou ja, mijn eerste boek is uh, elf jaar geleden uitgekomen. En ik krijg nog elke dag uh, mailtjes van mensen die zeggen van joh. Tuurlijk, ik, ik moest even een, een stap zetten, maar ik eet elke dag zulke andere smaakjes. En ik, ik heb zulke andere uh, smaakvoorkeuren ook gekregen. En ik snap werkelijk niet dat ik vroeger koffie met suiker en melk uh, dronk. Of dat ik zoete bounties, dat ik dat lekker vond. Want ik vind het ook gewoon echt niet meer lekker. Die echte smaken, die zijn gewoon zoveel ja, diverser en, en smakelijker, alleen ja, dat zijn wij gewoon niet meer gewend. En we zijn gewoon niet meer gewend om, om ons eigen potje te koken. En toch, ja, dat is echt de kortste klap op, op weg naar gezondere hormonen. Welke effecten heeft dat dan? Hè? Want ja, het, wat je noemt is best veel. Hè? Je ja. wordt er eigenlijk blij van als ik het zo goed begrijp en samenvat, maar hoe werkt dat precies? Nou, weet je, in een notendop, en, en, en, en dit is echt in een notendop hoe, hier ja. kan ik een dag over praten, <laughs> maar in een notendop betekent het gewoon heel simpel uh, dat jij stofjes waar jouw lichaam en jouw hormoonsysteem helemaal niks aan heeft, die eet jij niet meer. Dus als jij zelf je pannetje op het vuur zet, dan stop je daar eigenlijk alleen nog maar dingen in met een werkelijke voedingswaarde, met werkelijke vezels en zonder suikers en met gezonde vetten waar je hormoonsysteem wel iets aan heeft. Dus het is ook heel veel van dingen die je niet meer eet, dat zou wel eens je, je grootste winst kunnen zijn. Dat zijn de hormoonverstoorders die je die je dus weglaat? Nou, of het, weet je, het kunnen hormoonverstoorders zijn, maar dat hoeft niet eens altijd. Het zijn gewoon stoffen waar jij geen energie van kunt maken. Okay. En weet je, alles in ons lijf uh, is afhankelijk van energie. Ja. En des te beter het met die energie gesteld is, des te meer taken jouw lichaam voor jouw gezondheid kan uitvoeren. En als het te weinig energie is, ja dan kiest de dirigent van ons orkest, die kiest gewoon heel simpel voor de dingen die Echt gewoon moeten. Je moet die dag overleven. Je moet de stress, de baas worden. Maar hoe het dan met jouw hormoonbalans zit, ja, eh, daar heeft hij dan geen tijd meer voor. En dat betekent dat nou, jouw leven bijvoorbeeld in de nachtelijke uurtjes niet meer al jouw hormonen netjes reset, omdat daar gewoon de energie niet voor is. Dus dat is één. En punt twee, eten wat je zelf maakt. Uh, met weer volwaardige ingrediënten, dat levert jouw darmen, vezels. Ja, dat, en dat klinkt heel raar wat ik zeg hoor. Ja. Maar <laughs> jouw hormonen. Die zijn, ja, de liefde voor je hormonen gaat eigenlijk voor een heel groot deel <laughs> via je darmen. Ja. En als jij je darmbacteriën gewoon eigenlijk vergeet eten te geven, ja. Ja, dan kunnen zij hun taken voor jou. Hormoonsysteem, denk aan de aanmaak van veel goedstofjes ja. en stressremmende stofjes en angstremmende stofjes en slaapstofjes ja. en gelukstofjes, die kunnen zij niet meer voor jou uitvoeren. Ja. En nou ja, ik denk dat elk mens, of dat nou een puber is, of een, een zwangere vrouw, of een vrouw die net bevallen is, of een vrouw in de menopauze, die weet al hoe je brein helemaal verstoord kan raken omdat die neurotransmitters niet meer goed functioneren. Ja. Als wij dan in ieder geval zorgen dat wij onze darmgezondheid optimaal op orde hebben, ja, dan is de, is de kans gro veel groter dat wij in ieder geval die veel good stofjes en stressremmende stofjes en armsremmende stofjes, et cetera, dat we die blijven aanmaken. En dat is zo'n grote winst voor ook voor je immuunsysteem trouwens. door ja. uh, hormonen in immuunsysteem we hebben we natuurlijk ook een innige uh, relatie. En ja, weet je, 80% van je immuunsysteem zit in je darm. En het enige wat wij daaraan kunnen doen, en ook heel goed aan kunnen doen, is dat bij elke hap die we in onze mond stoppen, ja, die goede darmbacteriën te eten geven de darmen en, vragen en wij moeten dat gewoon geven. Ja, wij zijn ja. eigenlijk gastheer, gastvrouw van miljoenen micro-organismen. En als we die tevreden houden, ja, dan kan er gewoon heel veel in leven veranderen. Ja. En nou ja, ik heb het nu steeds over voeding. Ik bedoel, dat, dat is mijn vak en dat is mijn passie, maar het gaat natuurlijk veel meer over uh, beweging ook en het gaat over ontspanning en het gaat over de gezonde slaap nou ja, en als je het over de hormonen hebt ja, dan kun je bijna niet zeggen van nou ik zeg even niks over de natuur en het milieu want ja. je, als iets is wat onze hormonen beïnvloedt en vooral onze geslachtshormonen, oestrogenen, dan is het wel wat er in de natuur en in het milieu uh, gebeurt en je kan niet mensen eigenlijk die informatie onthouden, omdat des te minder van die oestrogenen wij uit het milieu binnenkrijgen, des te makkelijker het is om onze eigen hormoonbalans gezond te houden. Om, om gewoon het lichaam te laten doen waar het voor gemaakt is eigenlijk. Om dat niet te, te verstoren met, nou ja. Want ik, ik las bijvoorbeeld ook dat er in uh, huidverzorgingsproducten allerlei dingen zitten die hormonen verstoren. Ja. En, ah. Nee. Als je, en weet je dat niet weet. Nee, en als je die oestrogenen, heel veel van die uh, stoffen uit het milieu, dat noemen we endocrine disruptors. Ja. Dus dat zijn stofjes die jouw hormoonsysteem, of dat nou bij een babytje is, of een kleutertje, of een peutertje, of een puber, of een oud iemand, dat maakt helemaal niet uit. Maar dat zijn oestrogene stoffen in heel veel uh, situaties. En die verstoren jouw Ja. Een verstoorde oestrogeenbalans, nou ja, dat is toch een van de hoofdredenen van heel veel van onze hormonale klachten. En als je dat kunt beperken door bijvoorbeeld die oestrogenen niet meer op je huid of in je shampoo of, of op je gezichtscreme te gebruiken, ja, dan maak je daarmee al hele mooie stappen. Ja. Wat je niet binnenkrijgt, een oestrogeen vreemde oestrogenen, ja. synthetische oestrogenen. Die hoeft ook niet afgebroken te worden door jouw lever en ja. jouw darm. En als die het niet af hoeft breken, heeft die meer ruimte en energie voor jouw hormonen. Ja, om te doen waar ze, hè, waar, waar ze wel voor hè, de signalen naar je hersenen sturen ja. die je nodig hebt om uh, ja. de dag prettig door te komen. Ja. ja, en weet je, en dat zijn zulke kleine dingetjes waar je gewoon ook rekening mee kunt houden. En dan ben je... Ja, wij weten het heel vaak niet en het zou zo mooi zijn dat we het wel weten omdat gezonder eten is ook gewoon geen hogere wiskunde. En dat zijn gewoon heel vaak zulke simpele dingetjes. Dus smeer geen niet-biologische producten op je huid. Zeker niet als je al hormonale klachten hebt. Doe in je keuken nooit iets warms in plastic pakjes. Omdat dan ook die uitzoekheden die plastics weer ja. uh, binnenkomen. Ja. Um, als jij de keuze hebt tussen onbespoten aardbeien en bespoten aardbeien, kies dan alsjeblieft voor die onbespoten omdat die hormoonverstorende uh, residuen die krijg je dan niet binnen. Ja. En dat is eigenlijk zeg jij al een, al een hele grote factor in het voorkomen van verstoring ja. en, en verder kan je je lichaam ook nog geven wat hij nodig heeft door, nou ja, verse producten. Hè? Je moet dan daar misschien aan wennen om in de keuken te staan elke dag of hè, het leuk te gaan vinden om te koken. En wat vind jij bijvoorbeeld van Hello Fresh? Want dat, wat ik hoor is dat mensen daardoor gaan koken. Ja, maar ik weet echt je kan zeggen wat je wil. En uh, het is een perfecte manier om zonder pakjes en zakjes toch weer feeling te krijgen. Maar hoe gaat dat nou als ik mijn eigen eten maak? Ja, weet je, ik, ik oh, nee. vind het een perfecte manier om mensen gewoon toch weer terug te laten keren naar hun eigen pannetje. En als ze één keer dat vertrouwen weer een heel klein beetje hebben, dan, nou, ja, dat hoor ik ook van heel veel mensen, dat ze denken van, ja, maar nu durf ik zelf ook wel eens. Ja, leuk, dat hoor ik ook. Ja, en dan moeten ze jouw en dat, boek kopen. Mooi, oh, ja, maar vroeger, weet <laughs> broccoli en dat idee, die kun je nabij. bij? Ik ga nu... Uh, zelf ook iets maken met groenten en kurkuma. Ja. Dus het, ik denk dat het mensen een beetje over een koud watervrees uh, heen helpt. Ja. Nou, plus dat, wat ik net ook zei, misschien maakt het heel vaak niet zo eens heel veel uit wat je wel eet, maar dat het veel belangrijker is. Wat eet je niet meer? Alsof waar je lichaam echt helemaal niks mee kan, maar die die wel moet zien kwijt te raken. Ja. En, uh, ja. Dus ja, ik, ik, ik vind dat, dat zij dat mooi doen en ja, uh, het ziet er aantrekkelijk uit. Het oog wil ook wat. Ja. Dus, uh, en mensen die daardoor de smaak te pakken krijgen, hè, die zijn misschien van zichzelf ook al, er is een heel mooi Fries woord, heb ik vorige week geleerd, eergwijtje, dat je blik verruimt, <laughs> dus dat je verder misschien dan ook op zoek gaat naar andere recepten of ingrediënten. Ja, als je één keer dat vertrouwen weer terughebt en je hebt een paar keer gasten aan tafel uh, gehad die zeggen, wat is dit lekker, dan, weet je, we zijn het gewoon verleerd. Het is niet iets wat wij, we, we moeten dat gewoon even terughalen in onze herinnering. En nou ja, dat is heel grappig. Ja, ik heb natuurlijk honderdduizenden boeken inmiddels verkocht. dus heel veel mensen die mailen mij dan ook hoe het ze vergaan is. En ik kreeg, Een paar weken geleden kreeg ik een mailtje van een uh, directeur van een zorginstelling en die zei van joh ik heb er zo tegenaan gehikt om gewoon zelf weer een pannetje op het vuur te zetten en nou, te eten zoals jij dat beschrijft. Zeg maar ah het, het valt mij veel beter en mijn maag protesteert niet meer zoveel en mijn darmen protesteren niet meer zoveel. Zeg maar waarom ik je mail? is om te zeggen dat het mij na zo'n hele drukke werkdag geeft het me ook een stukje rust en ik gebruik mijn creativiteit weer. Ja. Nou, en, weet je, en dat vind ik eigenlijk het allerleukste om te horen, dat mensen ja. na een, na een poosje zeggen, ik heb er weer lol in, wat is dat leuk, joh om gewoon je eigen potje, ja. je eigen creativiteit, om je eigen uh, dingetjes te maken. En uh, het allerleukste vind ik altijd dat je... Dan heb je een recept en dan denk je, nou, ik ga het recept eens even heel mooi maken. verdikken me heb je de helft van de ingrediënten. Ja. Nou, en dat je dan je creativiteit gaat gebruiken om er ja. toch iets gezonds van te maken. Ja, dat. En daar worden mensen ook wel een beetje trots van. Ja. En daar zijn ze een goed gevoel van. En dat geeft een stukje zingeving. Dus. Ja. Alles draait om je hormonen hoor ik. Ja, ik ja. Het is ja. bizar, dat, dat, dat is echt bizar te horen dat echt alles met hormonen te maken heeft. Ja. Ja. Want dat zijn dus ook die, hè, die, in het begin zei jij ook van dat zijn de stofjes hè, dat blij maken, ik geloof dat het serotonine heet? Uh, ja, je hebt serotonine als, als stof die ons stabiel in onze stemming houdt en je hebt dopamine als gelukstof en je hebt dan nog een acetylcholine die de snelheid van je internet in je brein onder andere regelt en wij hebben ons eigen lichaamseigen buddha stof, er wordt wel eens gezegd dat is onze eigen benzodiazepine ja. die ons rustig houdt ja. en dat is de neurotransmitter GABA. Maar al die neurotransmitters, uh, dat zijn eigenlijk hormonen en die hebben werkelijk in bijna alle gevallen hun oorsprong in je darmgezondheid. Ja. Dus slaapproblemen, dan zegt mensen, oh ja, dat heeft met melatonine te maken. Maar melatonine hoort gewoon simpel aangemaakt te worden in een gezonde darm. Ja. Met dat ja. en uh, ja. stressstofjes. Uh, ja, ik denk dat mensen daar gewoon... Als ze er meer van zouden weten, mensen denken ook heel vaak dat het heel ingewikkeld is, hè, hormonen. Dat... Er zijn, wat ik begrijp, drie soorten, ik mocht het hoofdhormonen noemen, oestrogeen, progesteron en testosteron. Die hebben mannen en vrouwen, maar in verschillende doses. Ja. En ja. bij vrouwen uh, heeft het hè, al naar gelang de leeftijd en de, de, de cyclus heeft het ook nog. Hè, Veel beschermingen. Ja, uh, ja, ten opzichte van elkaar wisselingen. Uh, maar dat is het. En uh, willen mensen meer weten, dan kunnen ze vast bij jou terecht. Ja, ik geef veel... Ik ben, ben een paar jaar geleden met mijn eigen praktijk gestopt, omdat dat uh, veel en veel te druk werd. Ik had. Dus ik maakte iedereen echt heel erg verdrietig met mijn uh, wachtlijst. Dus ik geef nu vooral aan artsen en therapeuten geef Ik de kennis weer door. En ik schrijf gewoon heel veel, zodat mensen toch uh, die informatie uh, tot beschikking kunnen krijgen. En voor de hobby geef ik inderdaad aan eigen land heel vaak wandeltrainingen, ja. Mag ik je vanwege de tijd, want ik heb het gevoel dat ik nog wel uren door kan praten hoor, maar vanwege de tijd toch afronden, mag ik je hier hartelijk voor bedanken. En jij heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Jullie hoorden Rieneke Dijkinga in gesprek met mij, Jolanda Goiker, over de innige samenhang tussen voedsel en je lichaam en hormonen. En ik heb een heel bijzonder verzoek aan al onze luisteraars, nu wij overal te vinden zijn, om de afleveringen een beoordeling te geven in die app waar jij in luistert. Wil je meer weten? Heb je een idee? Of wil je zelfs meewerken met Van Zij? Dat vinden we hartstikke tof. Check dan vanzij.nl. Bedankt voor het luisteren.